Door alle geveltuinen wordt Zittard en Geleen veel groener. Ik dacht, een geveltuin is iets voor ons, omdat ik in Overoven woon. En wat mij opvalt, is dat hier toch heel veel stenen liggen. Ik had mijn eigen geveltuin en toen dacht ik, het is toch wel leuk in de straat. Dus toen ben ik begonnen bij de buurvrouw. In de straat ben ik gaan vragen. En ja, we blijven gewoon toch promoten dat er nog meer geveltuintjes komen in Overhoven. En eigenlijk in heel Zitat Geleen. We noemen ons de Groene Gevelbrigade. We hebben zo'n 10 à 15 vrijwilligers. Het is zo'n mooi project omdat we zelf iets kunnen doen. Hè? Het is natuurlijk goed voor de vergroening en tegen de hittestress in de stad. Voor de buurt is het ook goed, want je krijgt toch een, een vorm van saamhorigheid. We gaan er samen voor. Je wordt er blij van.